Dit is de eerste keer dat de Hoge Raad zich heeft uitgelaten over het Europees bankbeslag. Dat is een vorm van conservatorbeslag op bankrekeningen in EU-lidstaten dat kan worden gelegd op basis van een Europese verordening. De aanleiding is als volgt. Verweerster in deze zaak voor de schadevergoeding van een Cypriotische onderneming vanwege oneerlijke handelspraktijken. Om verhaal voor haar vordering zeker te stellen, heeft Verweerster de Nederlandse rechter verzocht om Europees bankbeslag te mogen leggen op een rekening van de onderneming in Duitsland. De rechter heeft het vereiste bevel verleend in de daarvoor bestemde ex parte procedure. Vervolgens eist de Cypriotische onderneming in een kort geding, op grond van artikel 33 van de verordening, de intrekking van het bevel. De onderneming voert onder meer aan dat niet is voldaan aan de vereisten voor het leggen van beslag. Meer in het bijzonder de eis van artikel 7 lid 2 van de verordening. Die eis houdt in dat de vordering waarvoor beslag wordt gelegd waarschijnlijk gegrond wordt verklaard door de bodemrechter. Volgens het Hof is wel degelijk aan deze eis voldaan, zodat de vordering tot intrekking moet worden afgewezen. Het Hof baseert zich daarbij op bewijs dat pas in de procedure over de intrekking van het bevel naar voren is gekomen. Op bewijs dat, met andere woorden, niet bekend was ten tijde van de verlening van het bevel. In Cassatie betoog de Cypriotische onderneming daarom dat het Hof artikel 33 van de verordening onjuist heeft uitgelegd. Het Hof had moeten beoordelen of ten tijde van de verlening van het bevel, dus ex tunc, werd voldaan aan de relevante vereisten waaronder de eis dat de vordering waarschijnlijk gegrond is. Bij die beoordeling mocht het Hof dan ook geen nieuw bewijs betrekken van het cassatiemiddel. De Hoge Raad gaat hier niet in mee en verwerpt het cassatieberoep. Op basis van een analyse van de systematiek en doelstellingen van de verordening komt de Hoge Raad tot de conclusie dat in een procedure waarin intrekking van een bevel tot bankbeslag wordt geëist, ex nunc moet worden getoetst. De rechter mag in die procedure dus ook acht slaan op nieuw bewijs, waarbij het zowel kan gaan om bewijs ten voordele als ten nadele van de beslaglegger. Over deze uitleg van de verordening kan volgens de Hoge Raad redelijkerwijs geen twijfel bestaan. Voor het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie bestond dus geen aanleiding.